Een democratie is traag, vermoeiend en frustrerend. Iedereen moet toegeven, niemand is tevreden, niks lijkt in orde te komen. In een land als China bouwt men daarentegen een ziekenhuis op één week tijd. Valt er dan misschien toch iets te zeggen voor dat soort autocratieën? Houdt onze democratie ons te veel tegen? Waarom moeten we nog blij zijn met onze democratie? Vanuit het Vlaams parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Democratie dat is de slechtste bestuursvorm. Weliswaar, met uitzondering van een aantal andere vormen die van tijd tot tijd ook zijn uitgeprobeerd. Winston Churchill, de voormalige Britse premier, die vatte het eigenlijk al perfect samen. We zijn vaak wat gefrustreerd, ontevreden over ons politieke systeem. We hebben het gevoel dat het hele tijd vastloopt, dat er niet krachtdadig kan beslist worden, dat er constant gepalaverd en gebakkeleid wordt. Maar tot nu toe hebben we ten gronde geen beter systeem gevonden. Ja, we hebben een aantal alternatieven gekend in onze contraien, de voorbije eeuwen. Maar ik denk toch niet dat we daar zoveel heimwee naar moeten hebben. En we zien ook dat er andere systemen in de wereld bestaan, maar ja, daar moeten we misschien toch ook niet echt jaloers op zijn. In sommige landen volstaat het bijvoorbeeld om een ietsiepitsie kritiek te hebben op de regering om meteen de bak in te vliegen. Terwijl bij ons zeuren over de regering een nationale sport is geworden. Kortom, het lijkt misschien een duffe evidentie dat we in een democratie leven, maar dat is het eigenlijk niet. Democratie dus. Maar wat verstaan we daar nu precies onder? We hebben daar allemaal een beeld van, dat lijkt misschien allemaal vrij simpel, maar ja, misschien is het dat toch niet altijd. Want welke vormen zijn er eigenlijk precies? Dit Vlaamse parlement, waar een deel van ons land bestuurd wordt, is een goede uitvalsbasis om die democratie eens wat van dichterbij te bekijken. Natuurlijk kan je je eerst al afvragen van ja, waarom moeten wij eigenlijk bestuurd worden? Waarom is politiek eigenlijk nodig? Kunnen we niet gewoon uh, allemaal ons eigen ding doen? Dat zou toch leuker zijn? Het probleem is natuurlijk dat je in elke samenleving verschillende mensen hebt, verschillende groepen, die ook allemaal uiteenlopende belangen en visies hebben. He, bijvoorbeeld, uh, mensen hebben een andere positie in het economische proces: hè? werkgevers versus werknemers. Mensen hangen andere religies aan of hangen helemaal geen religies aan. Uh, mensen spreken verschillende talen. Dat kan dus tot conflicten leiden. En ja, je moet zien dat die conflicten dan ook opgelost worden, of nog beter dat die vermeden worden. En ja, daar heb je regels voor nodig, daar heb je afspraken voor nodig. Bovendien in een samenleving moet er ook van alles georganiseerd worden voor iedereen collectief. Zaken als onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, mobiliteit, het moet allemaal georganiseerd worden. Er zijn ook heel veel moeilijke vragen die je daar rond moet stellen. Wat moet je precies kennen als je uit het onderwijs komt? Welke medische kosten worden precies terugbetaald? Hoe moet de politie precies omgaan met drugsgebruik? Welke treinen gaan we bijcreëren of afschaffen of enfin, massas, massas, massas maatschappelijke keuzes waarvoor we dus weer die afspraken nodig hebben, die regels die wetten, want dat is het dan eigenlijk. De vraag is dus, ja, wie gaat die wetten nu eigenlijk opstellen? In een dictatuur is dat eigenlijk heel snel en gemakkelijk dat dat daar verloopt. Daar is meestal één persoon of een klan of een partij die, uh, die alles beslist. Dat is eigenlijk heel fijn als je deel uitmaakt van die klan. Het is iets minder fijn als je niet behoort tot die klan en als je dus eigenlijk geen inspraak hebt. In een democratie is dat helemaal anders. In een democratie bestuurt het volk zichzelf. Komt ook, dat zit ook in het woord, het komt eigenlijk van het oude Grieks, democratie, de heerschappij van het volk. De democratie is ook ontstaan in de Griekse oudheid, zo'n 500 jaar voor Christus, en meer bepaald in Athene. Dat was toen een vorm van directe democratie. Concreet had je een volksvergadering in Athene waar alle Atheense burgers konden samenkomen om de beslissingen te nemen. Dat heette dan de ecclesia. Of aan enfin, alle burgers, dat is relatief, want in de praktijk ging het om de volwassen autochtone mannen die dat konden doen. Ook vandaag zijn er nog vormen van directe democratie in verschillende landen. In verschillende landen worden er regelmatig referenda of volksraadplegingen georganiseerd om de bevolking te bevragen over een bepaald probleem. De bevolking kan dan meestal ja of nee antwoorden op een bepaalde vraag. In Zwitserland is dat systeem van directe democratie nog het meest ingeburgerd. Daar vinden er heel vaak referenda plaats. In andere landen gebruikt men referenda soms als men vindt dat er echt heel ingrijpende beslissingen moeten genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit. De uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat is via referendum beslist, omdat dat toch wel heel ingrijpend was. Omgekeerd, als staten beslissen om soevereiniteit af te dragen aan de Europese Unie, dan werd dat ook vaak via referenda hè, rond Europese verdragen. In België hebben we minder die traditie van directe democratie, behalve op lokaal vlak. Herinner u, 2009, de Antwerpse Oosterweelverbinding. Daarover is ook een volksraadpleging georganiseerd. De vraag was toen vooral brug of tunnel in Antwerpen. Maar ook op, uh, in veel andere gemeenten, rond veel lokale projecten, pleinen en zo, worden regelmatig ook wel volksraadplegingen georganiseerd. In de meeste uh, landen vandaag is die directe democratie eigenlijk louter een aanvulling op de meest voorkomende verschijningsvorm van democratie vandaag. En dat is de representatieve democratie. Want ja, de meeste landen en zelfs de meeste steden en gemeenten zijn te groot om iedereen mee die beslissingen te laten nemen. Bovendien zijn die beslissingen ook complexer, dus dat is ook allemaal gewoon niet zo evident. En dus is er een systeem waarbij de burgers niet rechtstreeks gaan beslissen, maar vertegenwoordigers gaan aanduiden die in hun plaats die beslissingen zullen nemen. Dat gebeurt via verkiezingen. Verkiezingen waar de burgers verschillende lijsten voorgeschoteld krijgen, lijsten waarop verschillende kandidaten zich verenigen die allemaal min of meer dezelfde visie hebben over waar het met de samenleving naartoe moet. Die lijsten worden meestal ingediend door goed georganiseerde politieke partijen, die ook in elke democratie heel belangrijk zijn. Via een kiesysteem gaan die stemmen bij de verkiezingen dan omgezet worden in zetels. En zetels dat mag je heel concreet nemen, want in dit Vlaamse parlement bijvoorbeeld zijn er 124 zetels waarop 124 vertegenwoordigers zetelen die verkozen zijn via die Vlaamse verkiezingen. Die volksvertegenwoordigers gaan de wetten stemmen en die hebben daarvoor een meerderheid nodig. Een meerderheid beslist. Ook dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van een democratie. Zo'n meerderheid is nodig om wetten te maken, maar ook om een regering te vormen die dan uiteindelijk ook uh, het land of de regio zal gaan besturen. Soms denken mensen dat om echt democratisch te zijn, dat een regering dan eigenlijk sowieso de grootste partij moet bevatten. Of dat zo'n regering sowieso de partij moet bevatten die het meest vooruit is gegaan bij de verkiezingen. Maar dat klopt eigenlijk niet. Puur formeel is het louter belangrijk dat een regering kan buigen op een meerderheid in het parlement om wetten te kunnen stemmen. Nu, het is een beetje afhankelijk van het kiessysteem hoeveel partijen je nodig hebben om zo'n regering te vormen. In sommige landen waar men een meerderheidssysteem heeft, kan je vaak een regering vormen met maar één partij, omdat dat kiessysteem de grote partijen bevoordeelt die dan meteen een meerderheid aan zetels gaan halen. Ons land werkt met een evenredig kiessysteem dat ervoor zorgt dat ook kleine partijen makkelijker aan een zetel kunnen geraken. Maar dat betekent ook dat ons parlement meer versnipperd is. Het is trouwens alsmaar versnipperder geworden de laatste jaren. En grote partijen worden kleiner en kleine partijen worden groter. Het is dan ook al verschillende decennia zo dat je bij ons verschillende partijen nodig hebt om een regering te kunnen vormen. Goed, dus vrije verkiezingen. Daaruit worden vertegenwoordigers gekozen waarvan een meerderheid de wetten stemt. Maar is dat eigenlijk wel voldoende om echt van een democratie te kunnen spreken? Want kan zo'n toevallige meerderheid die er dan ineens is na zo'n verkiezing, kan die dan eigenlijk een aantal fundamentele rechten gaan afschaffen van de minderheid? In een liberale democratie is dat absoluut niet de bedoeling. En zijn er ook een aantal basisprincipes die gegarandeerd zijn voor iedereen? Die basisprincipes dat zijn eigenlijk vooral grondrechten. Grondrechten die gebaseerd zijn op de verlichtingswaarden, vrijheid en gelijkheid. Verlichtingswaarden die stammen uit de Amerikaanse en de Franse revoluties van het einde van de 18e eeuw. Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van religie. Denk ook aan het recht op leven en veiligheid, het recht op onderwijs, het recht op een eerlijk proces. Al die rechten en vrijheden zijn cruciaal in een liberale democratie. Daarom dat die ook worden opgenomen in een grondwet. En alle nieuwe wetten die zullen in overeenstemming moeten zijn met die principes die in die grondwet staan. Wil dat daarom zeggen dat die grondwet tot in het einde der tijden totaal in steen gebeiteld is? Nee, dat nu ook weer niet. Je kan die nog wel wijzigen, maar meestal niet met een gewone meerderheid. Bijvoorbeeld in ons land is daar een twee derde meerderheid voor nodig om zo'n grondwet te wijzigen. In een liberale democratie is het ook heel belangrijk dat iedereen die wetten volgt: de bevolking, maar ook de leiders. Dat is het principe van de rechtsstaat. De rechtsstaat beschermt de bevolking tegen de willekeur van de leiders. Om dat te doen, heb je onafhankelijke rechtbanken nodig. En Zo komen we bij een ander belangrijk principe van de liberale democratie, en dat is de scheiding der machten. Je hebt drie machten. De wetgevende macht, het parlement, de uitvoerende macht, de regering en dan de rechterlijke macht. Die moeten onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren en elkaar zo in evenwicht houden. Dat is de theorie. De praktijk is wel ietsje anders. Want zeker de scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht, tussen parlement en regering, ja, die is toch niet altijd even helder en duidelijk. Dat komt omdat we dan terug moeten komen bij wat ik straks zal vermelden, de politieke partijen. Politieke partijen zijn, zeker in een land als België, waar die heel machtig zijn, zijn eigenlijk degenen die in de praktijk de regeringen vormen. Zij gaan onderhandelen over de vorming van een regering. Zij gaan ook beslissen welke ministers er voor de partij uiteindelijk in de regering zullen zetelen. En zij gaan ook mee het regeerakkoord schrijven. Een regeerakkoord dat soms ook een regeringsbijbel wordt genoemd, omdat dat echt heel belangrijk is dat iedereen in de regering dat dat, dat regeerakkoord volledig volgt. Daardoor ja, is het wel een beetje zo dat die partijen ook heel sterk het leven van die regering domineren en op haar beurt gaat de regering dan ook weer vaak wel het parlement wat overschaduwen. Te veel overschaduwen, zeggen sommige critici. En die hebben eigenlijk wel gelijk. Vandaar dat België soms een particratie wordt genoemd. Dat klinkt heel negatief en pejoratief. Maar dat is ook wel een term die in de politieke wetenschap soms wordt gebruikt om gewoon een systeem aan te duiden, zoals België bijvoorbeeld, waar die politieke partijen echt heel machtig zijn. Goed, uh, vrije verkiezingen had ik het daar straks over. Maar de vraag is natuurlijk: wie mag nu precies dat parlement samenstellen? Wie krijgt stemrecht? Ja, stemmen, we vinden dat misschien allemaal wat vervelend soms, maar we moeten ons toch realiseren dat er eigenlijk wel een heel grote en lange strijd is gevoerd om dat aan zoveel mogelijk mensen te kunnen geven. Als we 200 jaar of bijna 200 jaar terug in de tijd gaan, naar het begin van België. Ja, dan konden eigenlijk enkel mannen boven de 25 die een bepaald bedrag aan belastingen betaalden, effectief meestemmen. Wat was daarvan het resultaat? 46.000 kiezers stelden de Belgische Kamer samen. Daarna is dat dan stelselmatig geëvolueerd. In 1893 bijvoorbeeld mocht al elke man stemmen van boven 25. Maar ja, als je een bepaald diploma had of uh, bepaald vermogen, dan kreeg je nog extra stemmen erbovenop. Meervoudig kiesrecht noemde men dat toen. Die extra stemmen zijn dan na Wereldoorlog I afgeschaft. Sindsdien uh, is het één man, één stem. Eén uh, man van boven de 21 krijgt één stem. Eén man, zeg ik wel, want het is nog tot 1948 oefenen voor vrouwen om ook mee te kunnen stemmen bij de nationale verkiezingen. Daarna is dat stemrecht ook nog uitgebreid tot, uh, tot 18-jarigen en ook tot EU-burgers. Maar het is toch ook heel belangrijk om ons te blijven realiseren ja, dat stemrecht... Sommigen vinden dat misschien een last, maar het is ook absoluut geen evidentie. Ik heb het nu gehad over stemrecht, maar eigenlijk klopt dat voor ons land niet helemaal. Want in ons land bestaat er zoiets als opkomstplicht. Geen stemplicht, opkomstplicht. betekent betekent dus dat je eigenlijk naar het stemblokje moet gaan, maar je kan daar nog wel altijd blanco stemmen en dus eigenlijk ook niet meedoen met de samenstelling van het parlement. Of als je nog op papier stemt, dan kan je vieze tekeningetjes op je papier maken dan is dat ongeldig en dan, dan telt die stem ook niet mee. Maar je moet wel naar dat stemhokje gaan. Dit Vlaamse parlement heeft onlangs wel beslist om voor de gemeenteraads- en de provincieraadsverkiezingen die opkomstplicht af te schaffen. Dus in 2024, als je in het Vlaams gewest woont, ga je voor die verkiezingen niet meer moeten naar het stemhokje gaan. Wel nog voor de federale, regionale en Europese verkiezingen datzelfde jaar. De voorstanders van die afschaffing van die opkomstplicht die zeggen dat well, ja, je moet mensen gewoon de vrijheid moet laten. Hè? Of ze willen gaan stemmen of niet, voilà, iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Maar de tegenstanders van die afschaffing die zeggen dat ja, okay, het probleem is wel, en dat zien we ook in andere landen. Hè, het probleem is wel dat uh, ja, mensen die in een moeilijkere socio-economische positie zitten, ja, dat die uiteindelijk niet gaan stemmen, waardoor hun stem dan niet meer gehoord wordt ja, en het parlement eigenlijk minder representatief is. Dus dat is een heel belangrijk debat eigenlijk. Je zou ook kunnen zeggen natuurlijk, ja, zo stemmen om de vier, vijf of zes jaar, een beetje afhankelijk van de verkiezing, ja, is dat eigenlijk nog wel voldoende? Hè? Want ja, wij zijn toch allemaal goed geïnformeerde, kritische burgers. Hè? Dus ja, is dat dan wel voldoende dat we zo één keer uh, een stembiljet gaan kunnen, uh, gaan kunnen invullen? Daarom is er de laatste jaren ook steeds meer sprake van participatieve democratie. Participatieve democratie waarmee men eigenlijk de burgers rechtstreeks bij het beleid wil betrekken. Niet zoals bij directe democratie, door uh, simpelweg ze ja of nee te laten antwoorden op een vraag die door de, door de leiders, door de bestuurders is opgesteld. Hè, maar door meer bottom-up te werken, door uh, bijvoorbeeld als er een plein moet herangelegd worden, om mensen vanaf het eerste moment te betrekken uh, en, en ja, te kijken van uh, wat zijn de verschillende meningen, wat zijn de verschillende visies en hoe kunnen we samen met de mensen eigenlijk daar tot een beslissing komen. Voor complexere materies, vaak eerder op nationaal vlak, zal men vaak met loting werken. Men zal een aantal burgers loten die representatief zijn voor bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleiding, culturele achtergrond. En die zal men samenbrengen. Men zal die informeren over alle facetten van een bepaald probleem. Men brengt die in contact met experten, met verschillende belanghebbers, zodat die heel goed geïnformeerd zijn. En vervolgens laat men die dan discussiëren onder elkaar onder de leiding van een moderator, over wat de beste oplossingen zouden zijn voor het probleem in kwestie. Dit geeft duidelijk wel een diepgaander en vaak ook kwalitatiever resultaat dan pure referenda, bijvoorbeeld. In België experimenteren het federale parlement, het Waals- en het Brusselse parlement, al met gemengde commissies van politici en burgers. De Duitstalige gemeenschap gaat het verst, want in Eupen daar is een permanente burgerraad geïnstalleerd die zich over een aantal kwesties moet buigen en waar dan het verkozen parlement rekening mee moet houden. U merkt het, democratie is constant in evolutie. En zo moet het ook. Churchill wist het al en velen samen met hem. We moeten nog steeds heel blij zijn met onze democratie. Maar dat betekent niet dat die niet voor, uh, ja, voor verbetering en voor vernieuwing vatbaar is. Het is het recht en de plicht van een professor politieke wetenschappen als ikzelf om constant na te denken over hoe we ons democratisch systeem kunnen verbeteren. Maar eigenlijk is dat het recht en de plicht van iedereen. Want de democratie dat zijn wij allemaal. En die kern die mogen we nooit verliezen.